14 mei 2018 kwam het Experimental Deep Dive Team voor een eerste sessie samen in NEMO 33 te Ukkel. Dat is met zijn 33 meter het op 1 na diepste zwembad van de wereld. 16 sportduikers werden begeleid door experimentleiders, ondersteuningsduikers, fotografen en een cameraploeg. Het doel van de eerste sessie was het meten van het effect van diepte op het intellectueel vermogen van de sportduiker en dat effect op een wetenschappelijk onderbouwde manier aantonen. Hoe dieper je gaat, hoe meer je intelligentie en je geheugen afneemt. Dat komt door de partiële druk van stikstof die vergroot. Deze stijging heeft een negatieve invloed op de werking van ons zenuwstelsel. Dit effect is ook gekend als dieptedronkenschap. Om het effect van dieptedronkenschap aan te tonen, werden de duikers over het onderworpen aan twee schriftelijke testen. Eén op 2 meter en één op 33 meter diepte. Zes minuten lang moesten de duikers zoveel mogelijk vragen van een intelligentietest oplossen. Om een goed experiment te hebben, moesten verschillende factoren onder controle gehouden worden. Daarom bestond de groep uit een mix van duikers. Beginners en instructeurs, mannen en vrouwen, oud en jong. Naast de controleerbare invloeden, werden de niet-controleerbare invloeden beperkt door een goede voorbereiding en een uitgekiende proefopzet. Zo werd na de briefing het experiment gesimuleerd op het droge. Pas als iedereen zijn taak kende, kon het experiment in het zwembad uitgevoerd worden. Op 31 mei kwam de groep een tweede keer samen in Tony te Beringen. Hier werden er gelijkaardige intelligentietesten afgenomen. Maar nu op anderhalve meter en op tien meter diepte. Zo wilde het experimental deep diving team aantonen dat dieptedronkenschap al op kleine diepte begint. Na analyse van de resultaten kwamen de onderzoekers van het team tot de conclusie dat diepte ons trager doet denken en ons meer fouten laat maken, ervaring of geslacht geen rol speelt want diepte heeft dezelfde gevolgen voor elke duiker, hoe verschillend ook. Zelfs op kleine diepte is het effect van dieptedronkenschap merkbaar en meetbaar.